Rutte persconferentie, corona is griep. Goedemiddag allemaal. Vandaag kan ik met goed nieuws komen. Aangezien de corona nu officieel onder de griep valt. Jee, einde vrijheid! Yes, weg met maatregelen! Geen vaccinatieplicht. Daarom kunnen we het versoepelen. De maatregelen gelden nog steeds. En is het nog steeds van belang om de booster te nemen als u op reis gaat. Ah, kom op, dat is geen vrijheid. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.